Goeiedag, wij staan vandaag in Utrecht centrum voor de actie Waterkracht van Dorkas met deze Louis Zware jerrycan. En we gaan aan mensen vragen of ze een stukje met deze jerrycan willen lopen om eens te ervaren hoe het is om moeite te moeten doen voor je drinkwater. Want meer dan 2 miljard mensen ter wereld hebben geen schoon drinkwater. Oké, okay, we gaan eens wat zo op zoek. Uh, hoe ver moet jij lopen voor een water? Ik uh, denk al uh, een meter of zeven. Dat is zwaar, hè? Nou, nah, valt wel mee. Gelukkig hoef ik niet met jerrycans. Nee, we hebben een kleine challenge voor jullie. Kijken of jullie hier 10 meter mee kunnen lopen of misschien een rondje om die boom. Wil je dat eens proberen? Ja. Goed. Okay. Maar als het nou niet lukt dan, dan hebben we nu Nee, dit gaat nog. niet lukken. Nou, nu 7 kilometer. Succes. 7 kilometer? Nee, een rondje om de boom. Oh ja, nou dat gaat wel lukken Is oh, wat goed. Wanneer had jij voor het laatste dag dorst? Ehm. Um, vanochtend. <laughs> maar ik was gisteren stappen. Maar het is wel... Hoe ver moet u lopen thuis voor een vorig glaasje water? Ja, drie meter. Drie, drie meter. U? Ja, ja, ja. ja. Er zijn dus mensen die elke dag zeven kilometer moeten lopen. Zo'n bizar idee. Ja. Super zeg. Ijsvaar. Ja. Ja. Lekker water voor jou. Kom een beetje. Kom dan. Kom maar bij oma Wilfred. Dag jonge mannen. Is het lekker? Ja. Doe nu een beetje water bij het patatje. Ja. ja? Heb je een fles? Het ja. is niet makkelijk hoor dit. Waar water ook gebeurt, altijd blijven lachen. Is water belangrijk voor jullie? Absoluut. Ja. 2 ja. miljard. Weet u hoeveel uh, nullen er achter die twee staan? Uh, dat zijn er 9 als ik me niet vergis. Heel goed. We kunnen weer terug hoor. Ah, oké. Okay. Dat is al 10 meter. U <laughs> doet dit vaker lijkt het wel. Ja, met een bak bier. <laughs> maar eind van de avond loopt u nog niet meer zo recht? Uh, nee, ook niet. ook niet. Hallo, mag ik jullie een hele korte challenge geven? We zijn bezig voor het goede doel van Dorcas, waterkracht omdat meer dan 2 miljard mensen in de wereld geen schoon drinkwater hebben. Hoe ver moeten jullie lopen voor een glaasje water? Nog niet eens 10 meter. Ja, ja die wil natuurlijk even, even laten zien hoe sterk die is. Ja. Oh, oh, hij weegt! Ja, ik vind het helemaal goed. Applaus! Water! Zo, mijn werk zit erop. Nu staan jullie. Drink een week lang alleen maar water voor mensen die geen of weinig toegang hebben tot schoon drinkwater. Hoe je mee kan doen? Kijk op wwwdoorkastnl slash water. Yes, you can. Uh, wie wil het nog een keer proberen? Je moet een bus halen, halen oké. Okay.